Dag Annelies, wanneer kinderen van hun ouders een schenking of een nalatenschap ontvangen dan hebben ze in vele gevallen zelf al een vermogen opgebouwd en hebben ze dat geld eigenlijk niet per se nodig. Terwijl net op hetzelfde moment er de kleinkinderen zijn die in het leven stappen, die middelen zoeken om een woning te kopen, om een persoonlijk project te realiseren en die best wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken. En de wetgever heeft daar eigenlijk een mouw aan gepast. Alice van Gronsveld, experte estateplanning bij de Grof Peterkam. We spreken dan over een zogenaamde generatiesprong, maar wat is dat eigenlijk precies? Een generatiesprong zorgt ervoor dat uh, grootouders een deel van hun vermogen rechtstreeks aan de kleinkinderen kunnen nalaten... Door hen een schenking te doen tijdens hun leven of door de kleinkinderen op te nemen in hun testament. Voorzien ze niets, hè, hebben de grootouders geen schenking uitgevoerd of geen testament opgesteld. dan zal de wet ervoor zorgen dat hun gehele erfenis alleen aan hun kinderen toekomt en dat er niets bij de kleinkinderen terechtkomt. Wat zijn eigenlijk de voordelen van die techniek, de generatiesprong? De voordelen situeren zich op verschillende vlakken. Aan de ene kant is er een beetje het psychologisch plezier dat men heeft om de kleinkinderen al te kunnen helpen tijdens het leven als grootouder. Men kan zien dat het gebruikt wordt voor de aankoop van een woning of om een zaak te starten. Aan de andere kant is er ook een fiscaal voordeel aan verbonden. U vermijdt dat uw vermogen twee maal aan successierechten onderworpen wordt. De eerste keer als uw kinderen het van u erven. En de tweede keer als de kleinkinderen het op hun beurt erven van hun ouders. Bij deze techniek worden de kleinkinderen eigenlijk in rechte lijn beschouwd. Ja, inderdaad. Dat is een derde fiscaal voordeel. Kinderen en kleinkinderen genieten van dezelfde gunsttarieven van de successierechten. Dus ze worden allemaal beschouwd als erfgenamen in rechte lijn. En door uw vermogen te spreiden over uw kinderen en uw kleinkinderen gaat u tot een meer voordelige berekening van de successierechten komen. Laat ons dat eens bekijken met een concreet voorbeeld. Een koppel grootouders die hebben een zoon en een dochter, maar de zoon heeft twee kinderen, de dochter heeft er drie. Hoe doe je dan zo'n generatiesprong en zorg je er toch voor dat die billig is voor de beide kinderen? Inderdaad, dat is een vraag die we vaak krijgen. U kan dat doen door de kinderen in de schenkingsakte te laten tussenkomen. De kinderen verklaren dan dat de schenking die u aan uw kleinkinderen doet, later moet aangerekend worden op hun erfdeel. Dus men gaat kijken per tak van de familie, uw kind met zijn kinderen, hoeveel hebben zij samen gekregen. Gaat men later het aandeel van de kinderen vergelijken, dan mag dat aandeel van de kleinkinderen erbij geteld worden. En per saldo worden de kinderen op een gelijke voet behandeld door die schenking. Ik hoor jou wel een paar keer verwijzen naar een akte. Het is een procedure die bij de notaris moet gebeuren. Ja, voor die schenkingen moet u beroep doen op een notaris. Uh, men spreekt dan over een erfovereenkomst. De grootouders, de kinderen en de kleinkinderen gaan al afspraken maken over het vermogen van die grootouder tijdens het leven van de grootouder. En daarvoor is een strikte notariële schenkingsprocedure in de wet voorzien. Het is een procedure die erg gunstig lijkt. Kunnen grootouders ook schenken aan kleinkinderen die nog minderjarig zijn? U kan als grootouder perfect schenken aan een minderjarig kleinkind of een kleinkind dat nog minderjarig is opnemen in uw testament. Maar een bijzondere vraag die daar uh, altijd bovenkomt, is het beheer van die goederen. Minderjarige kinderen zullen hun goederen niet zelf beheren. Tot hun 18e verjaardag toen hun ouders dat voor hen. Um, wilt u dat de kleinkinderen op hun 18e verjaardag niet vrij kunnen beschikken over die goederen die ze geschonken hebben gekregen of die ze uit erfenis hebben ontvangen, dan gaat u daarvoor toch een uh, bijzondere clausule moeten opnemen in uw schenking of in uw testament waardoor dat beheer van die goederen tot na de achttiende verjaardag van het kleinkind door de ouders kan uitgeoefend worden. Alice, er is ook het zogenaamde gelegenheidsgeschenk. Grootouders die wat centen in een envelopje steken voor een verjaardag of een feestdag. Wordt dat eigenlijk ook als een schenking beschouwd bij ons? Uh, dat zijn echte geschenken. Dus zolang dat bedrag eerder gering is in verhouding tot uw vermogen, spreken we nog van een geschenk en niet van een schenking die aan al die klassieke regels van schenkingen onderworpen is. En in Vlaanderen is er zelfs een bedrag tot 12.500 euro, meen ik, dat ook vrij van schenkingsrechten is. Hè? Ja, dat is een bijzondere bepaling in de successierechten. Als u uw kleinkinderen een eerder beperkt bedrag wil uh, nalaten of schenken, dan kan u als grootouder voor elk kind 12.500 euro geven, um, zonder dat dat onderworpen is aan successierechten. Dus elk kind kan van u 12.500 euro ontvangen, zonder dat het successierechten moet betalen. Geeft u meer aan uw kleinkinderen, dan beginnen ze wel successierechten te betalen vanaf de eerste euro die ze ontvangen. Alice van Grosveld, bedankt voor de toelichting. Ik stel voor dat we een volgende keer dan de procedure bekijken als de grootouders niks hebben geregeld. Zeker en vast, dank u.